Hey! Gaat het regenen? Hey! Pst, pst, pst, pst, pst. Hey! Daar zijn de ponies! De bel zie ik Nederland. de dan Goedendag Nederland. Goedendag Nederland. Goedendag Nederland. Goedendag Nederland. de ik in de Goedendag Nederland. Goedendag ja, ik Goedendag Nederland. Goedendag Nederland. Goedendag het Yo! <laughs>